Bekijk wat er nieuw is in Parallels Desktop 18. Geoptimaliseerd voor de nieuwste macOS en Apple computers. Parallels Desktop integreert Windows OS probleemloos op je Mac. Voer duizenden Windows specifieke toepassingen uit met bijna authentieke prestaties. En verhoog je ervaring op de Mac naar een hoger niveau. Ontketen nu de kracht van Parallels Desktop 18. Bezoek parallels.com slash desktop voor meer informatie.